Ik ben Kluun. van Mark. Ik ben Mariette. Edith. Mark Meewis. Jonas Peters. Ik wil het met jullie even hebben over een leven lang ontwikkelen. Bij de SER adviseren we weer over leven lang ontwikkelen. Ik denk dat dat echt iets is wat zinvol is voor de toekomst. Leren is leuk, want je komt soms onvermoede talenten tegen van jezelf waarvan je niet eens wist dat je ze had. Ontzettend belangrijk in een wereld die eigenlijk steeds onzekerder wordt. En ik maakte de switch van het marketingvak naar het schrijversvak. Ik wil graag verder studeren. In de tussentijd leer ik bij als projectmedewerker. Ik ben mijn skills aan het updaten, want ik weet niet of ik altijd hoogleraar kan blijven en wil blijven. Een leven lang ontwikkelen staat voor mij dan ook voor maximale kansen voor jezelf creëren op de arbeidsmarkt. Door jezelf te ontwikkelen, blijf je inzetbaar op de arbeidsmarkt. Het gaat om zelfredzaamheid. En wat mij betreft, in de breedste zin van het woord. De dag van werken en leren is de dag om bewust stil te staan bij jouw talenten. Werken en leren elkaar kan versterken. Leren terwijl je aan het werk bent, is echt superleuk. Je talenten ontdekken is ook heel leuk. Kom alsjeblieft naar de dag van werken en leren. Dat kan online. Maar ook offline. Want dan krijg je juist de informatie. En leer er ook bij voor jou en in de toekomst. Deel kennis. En verhalen. Kom kijken of je nieuwe inzichten kan opdoen of nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen. Het is eigenlijk best slim als je daar naartoe zou gaan. Bekijk het hele programma op ddwl.nl